Eigenlijk weet mijn mama al als ik tot honderd kan tellen. Hè? Ja, dat weet ik. Dat is waar. Dus dat gaan we niet zeggen. <lacht> Oké, okay, wat gaan we dan wel vertellen? Wat um, mijn mama nog niet weet. Oké, okay. vertel maar. Nee. Letters. Kleuters vertellen supergraag over zichzelf. Zeker aan hun ouders. Welke letters heb je al gedaan bij de juf? Um, de K. En vandaag de. Doordat we ze al van jongs af aan betrekken, worden ze eigenlijk ja, bewust over zichzelf en kunnen ze zichzelf beter leren inschatten. Oké. Okay. Okay. Okay. Okay. Wij gaan ons zelf tekenen. Okay. Okay. Nee, Eentje nog. Maar voor je jouzelf kan tekenen. In de spiegel kijken. Moet je inderdaad eerst eens in de spiegel kijken. Ai. Wij starten vanuit het kind met hun kindtekening. Ze tekenen echt een zelfportret, want ze gaan in de spiegel gaan kijken wat ze zelf allemaal hebben. Wat zie je allemaal? Twee oren. En daardoor gaan ze gerichter gaan kijken naar zichzelf en kunnen ze dat gemakkelijker op papier zetten. Dan ga ik een gesprekje na met het kind, dat is eigenlijk gewoon een speels. Ja, een babbeltje gewoon. Dan vraag ik me, wie speel je graag? Wat doe je graag? Of vind je nog moeilijk? Dat plaats ik dan in de kleuterbabbel rondom mijn kindtekening En dat voel ik dan aan met mijn eigen observaties van doorheen het schooljaar. En dat gebruiken we dan bij het oudergesprek. Dat is dan de laatste stap. En daar mag het kind zelf vertellen aan zijn ouders wat hij allemaal graag doet, wat hij nog moeilijk vindt. En dan voel ik aan met mijn eigen observaties of stimuleer ik het gesprekje. Moet ik eventjes helpen? Ja. En met wat speel je graag in de klas? Het liefste. Ja, het liefste. Met een Lego. Echt? Ja, Dat is eigenlijk ja, een speelse babbel, een uh, losse babbel, maar toch ja, inhoudelijk wel sterk. Hoe doe jij dat in de kring als je iets aan het vertellen is? Eens als een keer. Zonder mijn doen. Ze gaan rapper stilstaan bij hoe ze in de klas zijn. En ze gaan zichzelf bewust worden bij wat ze al goed kunnen en waar ze dan nog een beetje moeite mee hebben. Ja. Wat het kind erbij is. Ik ben dagelijks met het kind betrokken. De ouders zijn dagelijks met het kind betrokken. Het zorgt alweer voor ja, een, warmer, een warmer gesprekje, een warmere band tussen ons allemaal.